Misschien de meeste gesprekken heb ik met mezelf in mijn leven gehad. En waar gingen die gesprekken over? Naast de wijze dingen, filosofische dingen, ook wat waarschijnlijk bij iedereen gaat. Het. Uh, Of geaccepteerd worden door anderen, of juist opvallen, of domineren, of niet onderuit gaan, nog lang, hoe je karakter is. Maar hoe dan ook, het blijft een gesprek. je bestaan bevestigt, of je recht van bestaan en ruimte schept voor jezelf en soms is het een ruimte die, uh, waar je blij mee bent en soms is het juist een gevecht om ruimte die je altijd verliest. Maar hoe dan ook, welke uitkomst dan ook, het gesprek gaat door. Dan ga je op zoek naar uh, stilte, meditatie, of je uh, terugtrek of een vakantie, of om met gesprek te stoppen, of een ander gesprek te krijgen. Maar op die manier houdt het niet op. Zelfs als je stilte opzoekt, ga je tegen jezelf zeggen, ik moet stil zijn. En dat maakt lawaai. Wat is de oplossing? Nou, ik denk dat de eerste is belangrijk om te herkennen dat je... Ik, of die gesprekken met jezelf alleen maar gesprekken zijn in de zin van lawaai op zoek naar uh, jezelf want je uh, dat je niets bent en alles kan zijn want die gesprekken dat lawaai maken is ook een gewone manier om het gevoel van ik in stand te houden, of te creëren. Want wat is er als er geen gesprek is? Dan ben je nog, maar nergens en overal tegelijk. En dat die gewoonte om met jezelf te praten, jezelf ergens te voelen, tijd en ruimte. Er zijn emoties waar je aan gewend bent. Je bent gewend om je ergens te voelen in tijd en ruimte. En dat zijn alleen gevoelens. Als je die niet hebt, dan is tijd en ruimte weg. Ze zijn niks anders dan een eigen schepping. Je eigen vrijheid of je eigen gevangenis. Nachtelang hoe je dat ervaart. Want onze ware natuur is dat waaruit je dit allemaal doet. Waaruit dat gevoel, die emotie, die gedachte van tijd, van ruimte ontstaan en weer verdwijnen. En als je die onafhankelijk voor wilt zijn, dan is het een kwestie van niet meer... En geloven dat je daarin gevangen bent, want dat is alleen een geloof. En dan de vrijheid die daar volgt, is een vrijdag om te zijn en te doen, gebaseerd op in contact zijn met wat je echt bent. Wat gebeurt als je in contact komt met wat je er Is het alleen maar... stilte. Ruimte. Een onbegrensde... liefde voor alles wat bestaat. En wil je dat ervaren... dan kan alleen maar door de begrensdheid... eerst door te doorzien... het te laten zijn... en op het moment dat je het laat zijn... glij je vanzelf... Natuurlijk naar de onbegrensdheid die je bent, het is een kwestie van alleen maar accepteren en loslaten. Verder hoef je echt niets te doen. Net zo goed als je nu vrij met een motortje draait, niets te doen behalve opletten dat je niet tegen iets aanrijdt. Zoals je vanuit je ware natuur leeft, dan ben je een verbinding, en open aandacht. Voor alles wat bestaat, dan zorg je ook dat het goed rijdt, als het ware. Goed in de lijn van de liefdevolle leven blijft leven.